Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Hier achter mij hebben we een lief meisje. Nou oh, ja, niks, niks. Ik wil helemaal niks. Ik wil genieten. We staan stil voor een leuk bruggetje. Oh, politietje. Wat moet je doen dan? Check. We zijn weer bijna op de camping, maar ik ben net een Fransman even stopbrood gehaald. Nee. Nou. Ik heb een hele Ja, dat hoeven de kijkers niet te weten. Normaal zie je deze, die zie je heel veel. Papa. Mama Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Een hele Goedemorgen vanaf Camping de Noordster in Drenthe, Dwingelo. We zijn weer wakker. Het is inmiddels kwart over negen geweest. Goedemorgen. Poepie. Allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eer Hé, hey, niet aan de camera lens zitten, want dan wordt de lens vies. Hé, hey, ga jij ons vertellen wat we gaan doen vandaag? Weet jij nog niet, hè? Poepie. Nee, we gaan naar Orfelten. Daar zijn heel veel leuke oud-Hollandse dingen te doen. Heb je er zin in? Nee. Ja, we gaan, naar ja, we gaan het toch doen. Hier schoon gewoon we weinig ruimte. Ja? Weinig. Ja? Weinig, maar ja, we hebben hier heel veel ruimte. We hebben hier heel veel ruimte. Wat is er? Wat wil je laten zien? Dan moet je iets... Oh, hey, wie, is dat? wie is dat? Stokstaart. Stokstaart. Ja, s'morgens uh, is het altijd eerst koffie. Even lekker koffie drinken. Want Zonder koffie kan ik niet. Leuk dat jullie erbij zijn. Druk alvast op dat duimpje hieronder. Druk even op abonneren en vergeet niet dat belletje in te drukken. Kijk eens wie er is, Berber. Mama, kun jij gaan aankleden? Nou ja, we gaan, we gaan in ieder geval uh, klaarmaken en op reis door een Trenteen. Zin in. Eerst maar Brian uit die speelbal vissen. Hé, hey, heb je een jurkje aan? En wie is daar? Wie is dat? Ik wil het niet. Je wilt niet. En jij Brian, wil jij wel? draaien. We zijn er. Hoepen ja, ja. Dachten niet. geweldig. We zijn bij een heel oud dorpje. <laughs> nou lopen. Nee, Kun je maar de weg wijzen? Sorry, sorry, Wel een beetje rustig lopen voor mama. Oh. Hey uh, manke, ja? leg je even uit waar we zijn. In oorvotten. En wat is oorvotten? Het is een dorp. En uh, Ja, daar woon ook gewoon nog mensen. Maar het is allemaal.. Uh, ja, dit is een van de oudere dorpen denk ik. Met allemaal nog originele boerderijen. En daarin kan je uh, nog veel authentieke dingen vinden. Okay. Dus, zo gaf de website aan. Ik weet het. Ze kennen de rode vuil op de kaart. Ja, en nog, er zijn er twee. Ja, heel goed. Hier, Berber. Eh, uh, Brian. Nou, we gaan wel. Ja. Ja. Kom. Ik had het na te bijen. Eeuw. Heb je erop zitten bijten? Ja. Dit is de kleine brusten. Papa, waar is jouw flower? In mijn zak. Zie je een poesje? Kun je het pusher voor En jij ook? Kijk ja. eens, wat is Zo! Wat ging de takkeur over die kindertjes op het hek? Twee kleine kindertjes die zaten op een bank. Zo! Dat is goed, een bijen-expositie. Gaan we naar binnen? Gaan we eens kijken. Gaan jullie maar naar binnen. Ik zie heel veel in houten kasten. Maar sommigen willen ook liever met riet. En dan kunnen de bijtjes hun honingraten in doen. Kijk, en dat ziet er dan zo uit. Wat zei dat? Zij dat, uh, nee. dat zijn dat napijten. Zijn en dan zitten hier van die. Dan maken ze hun honingraten aan. Mooi. Is het net Is het net ja. Nou, daar is dat alles op waar we kunnen kijken. Dus uh, dan mag jij de weg wijzen. Is het dicht? Ja. Uh, Let's go! Zo gaat het. Die kant op. En hier. <coughs> Wat is dit dan? De oh. eerste Nederlandse pannenkoekenwinkel. Oh, dan kunnen we vanavond al misschien maken. Pannenkoeken. Ja, dat dacht ik al dat je er gelijk op kijken. Ja. Kom, Berber, gaan we vanavond voor het eten kijken. Weet je wat we vanavond kunnen eten? Pannenkoeken. Oh, jij yes, ziet mooie bloemen. Alleen kijken naar grote bloemen. Alleen bloemetjes die in het gras groeien. Sommige mag je plukken. Gaan even in de pannenkoekenwinkel kijken. Oh, vanaf pannenkoeken. Wij ja, hebben nog even een heel andere koek sinds weet het niet. Voor wie wil toch van een afkaneelpleintje, mag dat even komen toe? Die meneer is van de koekjes aan het maken, Brian. Waar we net langs zitten. Alleen hebben het ja, dat is eigenlijk omdat we met behulp van Sint-Paankoek als speler mee. Een keer we dit oude gaan. We kijken hoe die dat doet. Hoe bedoelen ze dat? Nee, dat is het niet. Kijk wat papa gaat doen. Film bij mij. Kijk, dan geef ik er wat water in. Vergeet het stokstaartje niet. Brian, wij gaan verder lopen. Kom maar Berber, gaan deze kant op. We gaan naar een ander winkeltje. Kijk, Kom Oh, die aardbei. Ja, die wil papa ook wel, die aardbei-joghurt. dat nee, de chocola. Nee, dat kan de horntje dan. Die andere valt uit elkaar voor jou. Weet ik niet. maar zeg ook maar wat. Heb je lekker ijsje? Welke smaak heeft dat ijsje? Aardbei-joghurt. Oh, wat lekker. En jij, Berber? Chocolade, chocolade-stukjes. Oh, lekkere boerderij en ijsje Ah, oh, dat kan gebeuren, er zit nog <laughs> genoeg op je ijsje. de winkel en Oh jee. Moet jij benen? Kijk je nog. Oh ben je wat zo. Nee. Okay. nee. Jij papiertje ook weggooien, Berber? <tie> Welke ijsje had jij nou? Oh ja, het aardbei bij ijsje En ja. um, de keer gaat deze, ja, deze. volgende keer. deze, deze en dan deze. Dan dan deze. Dan dan is Even naast elkaar lopen. Het is uh, ja, mooi hier. Het Jan Kruis Museum. Ja, het ziet er ook dicht uit. Ja, dat wel hè. Het ziet er dicht uit. Ik had eigenlijk, nu ik het zie, had ik hem wel willen kijken. Ja, ik wou eigenlijk de vlog al gaan afsluiten. Of althans niet afsluiten, maar zeggen dat we naar de auto gaan. Maar het is hier nog zo mooi. Maar we gaan toch maar naar de auto. Nee, krijgen we niet lekker uh, voor jou.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 Het kind geeft mij gelijk. Wat zei je? Hij geeft mij gelijk. Ja. Kijk dan, kijk dan, papa. Hé, oude brandwagen. Laat eens zien aan de kijkers thuis. Kijk waar. Zo, en leg eens uit wat je ziet: um, brandweerwielen, die oudste. En uh, ik denk dat die hierin was gereden. Oké. Okay. En nu willen we lekker Ja, gaan jullie mee? Ik heb een Ze hebben het goed uitgelegd hoor, mama. Nou, wat fijn. Pas je erin, is dat? Ik hoop het. Ja, ik wacht even. Bukken staat er maar. Jullie hoeven niet te bukken. Goedendag. Weet je met deze watjes mee? Ja. Kom eens op, hè? Hallo. Hallo, ik zou graag de tas willen. Dat zagen we staan. Zo lekker leuk of dat? Kan je je binnen met gewoon een normale pimpje? Ja hoor. Ja, dankjewel. Dit is hem. Nee. Ik moet weer bukken, als ik er nog uitkom. Oh! Ja, dan ga ik... dat gaan we niet doen hè, San? I love you. Oh. I love you, zeg je dat nou? We zijn weer terug op de camping. Het werd op een gegeven moment heel erg druk in het uh, dorpje Orvelte. En we hebben besloten om uh, eigenlijk linea recta naar de winkels in uh, het Wingelo te gaan. En daar even de spullen te halen die nodig zijn. Zoals het kaartje waar deze video nou van afkomt van 32 gig. Dus die hebben we ook weer. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken. Laat in de reactie hieronder even weten wat jullie van deze video vinden. En geef ook even een duimpje omhoog. Druk op dat belletje en natuurlijk op abonneren. Als je op het belletje drukt, dan hoor je... En dan... Eh, ik hoor hem weer. <laughs> en dan ben je op de hoogte wanneer wij een nieuwe video uploaden. Eh, ik ga even in chillstand. Tot morgen. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland, de familie Romein.